Maarten van Dijk, gefeliciteerd met de overwinning en met het feit dat je man of the match bent. Ja, van harte. Uh, dankjewel uh, Piet. Ja, hé, uh, hey, um, wat was dat voor wedstrijd in jouw ogen? Uh, ja, we waren natuurlijk, uh, zaten in de flow, zeg maar. De laatste vijf wedstrijden, volgens mij, 4-1 gelijk. Dus, uh, dus dat ging hartstikke goed. En uh, ACV weet je gewoon dat de lastige, lastige pot wordt van tevoren. Dat is ook wel gebleken, denk ik, uh, niet veel goals. Des te lekkerder is dat we dan met Aja gelijk al de eerste helft, zeg maar, die 1-0 maken. En voor de rest is het toch wel redelijk stugge pot. Vult er wel zo'n middenveld, en gelukkig waren wij vaak daarvan de winnaar. Hoe voel jij het nou zelf? Jouw ontwikkeling? Want volgens mij word je gewoon elke wedstrijd iets beter. Heb je dat zelf ook, dat gevoel? Ja, ik zit er wel lekker in, zeg maar. Um, ook met het team, als het team natuurlijk goed draait uh, um, en iedereen is, uh, is in vorm. Dan is het ook lekker, uh, lekker voor jezelf om te voetballen. Uh, dus, dus ik merk wel dat ik lekker erin kom. Um, en vooral als ik een paar keer achter elkaar goede acties heb, dan merk ik wel, ja, dan, dan stijgt het zelfvertrouwen wel een beetje. Um, en dan wordt het voetbal ook makkelijker. Dus, ja, dus precies. Is te zien. Wat, is, wat is nou jouw, jouw handelsmerk? Positioneel goed, of, of voordat je de bal krijgt, zie ik je eigenlijk. Constant uh, kijken en dan, en dan is die ja. handeling daarna, die, die komt dan ook gewoon snel. Ik heb, het, ik heb het vaak met Harry erover, inderdaad, scannen van tevoren. Um, en ik denk dat ik deze wedstrijd heel goed gedaan heb. Gewoon telkens omheen kijken waar iedereen staat. Um, en als je de bal krijgt, dan inderdaad er wat goeds mee doen. Um, en gelukkig ging dat goed vandaag. En dat leidde ook dat uh, doelpunt in, hè? Want uh, die reageerde heel snel door dat paasje toch op uh, Adriaan Kruijzeer uh, te geven. En dat leidde uh. uiteindelijk het doelpunt in. Ja, ik... Uh, Volgens mij een, een diepe bal op, op Benna, uh, nou die liep goed door en, uh, en toen zetten we het, met het hele team uh, goed druk. Volgens mij kon die, Koen die op de mand doorging en, uh, en de bal die kwam bij mijn voet, dus ik, ik dacht niet na en ik denk ik geef gelijk de bal uh, vooruit naar Adriaan. Uh, die draaide goed open en die schoot hem, schoot hem lekker in. Okay. Jullie ontwikkelden in de tweede helft uh, een behoorlijk hoog tempo waar, waar, waarbij ik dacht uh, ACV komt gewoon uh, ademtekort, er zit naar adem te happen, maar 2-0 die viel maar niet. Nee, ik denk dat we een paar goede mogelijkheden hebben gehad met Benna en Las. En dan moet je net geluk hebben dat hij dan valt. Want de voetbal je voor jezelf ook makkelijker. Want nu staat er nog 1-0 en dan gooi je ze de laatste 10 minuten de cv naar voren. En dan wordt het toch nog lastig. Maar ik ben het een beetje eens dat we een paar keer lekker tikten, zeg maar. Ik denk de eerste helft, het driehoekje bij de zijlijn. Tussen Las, Jeremy en ik. En de tweede helft ook een paar keer met Koen en Adriaan bij de duckout van ons. Dus dat zag er allemaal heel goed uit. Denk ik. Gunstige uh, uitslagen van, uh, van de, de medekandidaten ja, bovenin. Volgens mij Excelsior uh, voor tegen hakema en, uh, en Ajax gewonnen van Lisse. ja Dus dat is allemaal hartstikke goed ja, nieuws. dat is ongelofelijk. Ja. Jullie doen mee, helemaal maar? mee. Ja. En jij ook. Ja, ik ook gelukkig. Oké, okay. hartstikke goed. Uh, heel goed weekend. Ja, dankjewel, Bedankt Piet. voor dit interview. Komt vast goed. Maarten, prima.